Hallo en welkom bij Paul's Smollert Vandaag ga ik een helix bouwen voor mijn treinbaan. De bedoeling is dat ik van het onderste schaduwstation naar boven kan rijden waar ik uh, mijn mooie landschapje ga proberen te maken. Uh, zoals meer mensen op internet hebben voorgesteld heb ik ook de uh, Gleiswendel Excel sheet gebruikt. Ehm... Uh, ik ga uh, Roco R4 en R5 gebruiken, die heb ik hier ook ingevuld en op dit uh, plaatje uh, van de Excel sheet laat hij mij precies zien hoe breed en groot ik de planken moet gaan zagen, uh, onder welke hoeken, uh, zodat ik ze aan elkaar kan lijmen en een mooie helix ga krijgen. Als eerste heb ik een uh, voorbeeldplank gemaakt, een uh, mal, uh, zodat ik uh, vanaf uh, deze mal gewoon kan tekenen en niet elke keer alles uit hoeft te meten. En uh, ik heb in totaal zeker 18 stukken nodig. Dus, uh, en het bleek dat de, de schotten die uh, uit de kast kwamen, precies de goede maat hadden uh, van 3 mm. Uh, net als de planken die ik nog gekocht had hiervoor. Ja, en dan is het zagen tijd. Uh, met een decopeerzaag proberen recht te zagen is uh, onmogelijk. Um, ik had eigenlijk een uh, uh, tafelzaagmachine hiervoor moeten hebben. Uh, die heb ik niet en wil ik er ook niet voor aanschaffen. Dus ik heb zo goed en uh, zo kwaad als het ging geprobeerd alle planken uit te zagen uh, volgens de lijntjes die er staan. Uh, dat is met de nodige no nou, onnauwkeurigheid zal ik maar zeggen gebeurd. En dat is later ook wel te zien, want um, omdat de hoeken niet precies 60 graden zijn en de rechte stukken niet precies recht, uh, past het ook allemaal net niet. Na al het zagen moeten de planken in paren bij elkaar gelijmd worden. Ze moeten zo op elkaar komen dat er een overlap is. En in de Excel sheet heet dat het... Uh, dat. en dat is in mijn geval uh, 182 mm ofwel uh, 18 centimeter en een beetje um, dat uitmeten was een beetje een puzzel aangezien je altijd met schuine randen aan het uh, meten bent en mijn GO3 ook maar 14 centimeter als max aan kan geven dus ik moest met een uh, meetlint aan de gang en um, het verlijmen ervan is ja gewoon houtlijm ertussen, houtklemmen er, erop en uh, lekker even wachten. Als je dan die twee uh, planken uh, verlijmd hebt, uh, hier uh, als uh, gewoon een probeersel dan en je legt zo elkaar in, dan zie je de eerste vorm al ontstaan. Na al het uh, zagen was het natuurlijk het hout niet altijd in um, even goede, uh, fijne, werkbare conditie. Dus uh, een stuk schuren was wel gewenst. En er zijn veel planken. Kijk maar na alle rotzooi die er op de grond ligt. Het is uh, een heleboel resthout, maar dat, dat komt later nog goed van pas. Uh, verder is het schurenlijm, schurenlijm, schurenlijm, alles opstapelen en aandrukken. De volgende dag. Alles heb een, een dag staan drogen. Met zelfs lood erop. En nu heb ik een heleboel, um, ik denk uh, 9 stuks. Ja, want ik had 18 planken natuurlijk. 9 stuks uh, van de helix klaar die ik uh, kan gaan boren en in elkaar kan gaan zetten. En oh, wat zijn ze mooi, wat zijn ze mooi. En oh, wat zijn ze allemaal niet gelijk en niet hetzelfde. Wat ik al zei, dat, dat zagen met een decoupeerzaag was best lastig. En dan nu eindelijk de planken in de vorm leggen. En het begint te lijken op een hexagon, is dit denk ik. Een zeszijdige ding. Ze passen enigszins in elkaar. Uh, maar hieruit bleek al wel hoe ontzettend groot dat dit ding zou gaan worden. Uh, ik uh, had me daar een beetje op verkeken. Ik had gedacht dat die kleiner zou zijn. Maar tegelijkertijd wilde ik een grote boogradius hebben. Want ik vond het belangrijk, of vind het belangrijk, dat ik mijn treinen niet ga slopen omdat ze een te stijle helling op moeten. En, uh, nu is het stijgingspercentage op de buitenste ring onder de 2,5% wat toch over het algemeen aangeraden wordt. En dat is dus 1,30 meter. Nou hop, de reels erop. Uh, zoals al aangegeven, ik gebruik ik uh, gebruik hiervoor Roco rails, uh, zonder uh, ballastbedding. Uh, ik ga hier nog onder onderleggen uh, voor de geluidsisolatie. En dit zijn de R4 en R5 bochten. En als ik het neerleg zie je ook al een beetje, het is wat krapjes. Uh, dat is toch een beetje raar, want ja, het, het, het uh, zou allemaal prima moeten passen. Dus ik ben wat aan het schuiven gegaan met uh, alle onderdelen, met alle planken. ervan uitgaande dat het mijn zaagkunsten waren die ervoor zorgden dat het allemaal niet helemaal lekker paste. Met het uh, kurk leggen wat ik nu aan het doen ben, wat de afgelopen dagen niet kon omdat het zo ontzettend warm was. kwam ik erachter dat geen van mijn berekeningen eigenlijk klopte. Um, ik, ik probeerde te achterhalen hoeveel ruimte er nu tussen de twee sporen moest zitten. Zodat ik uh, de goede stroken kurk af kon uh, snijden. En het kwam allemaal maar niet uit. En toen ben ik nog eens goed gaan kijken. Op de onderkant van de rails uh, daar staat een boogradius van 542.8. En in de glijswendel Excel sheet staat 529. En... Uh, dat klopt niet. Die komen niet overeen. Dus de planken die ik gezaagd heb zijn allemaal niet lang genoeg. Uh, ook de R4 klopte niet. Ik wist op dat moment dat ik hiermee bezig was nog niet dat het niet klopte doordat de Excel sheet niet goed was. Ik ging nog steeds uit vanuit dat het mijn zaagkunsten waren. En de temperatuur was inmiddels opgelopen tot ver boven de 30 graden. Dus... Um, van het, uh, de rest van het proces heb ik alleen af en toe foto's genomen omdat ik niet de camera op wilde gaan hangen en overal op wilde gaan letten en uh, het kost best veel tijd en ik wilde dit ding toch echt wel een heel stuk af hebben. Dus je ziet um, dat die, um, die helix langzaam maar zeker vorm begint te krijgen. Om te weten hoe hoog de planken uh, en de schroeven en uh, alle dingen moesten had ik een Excel sheet gemaakt. Ik wil 82.3 mm afstand tussen de bovenkanten van beide planken als ze boven elkaar zitten. zodat ik genoeg ruimte heb om eronder door te rijden en de rails er kan en de uh, uh, kurk er uh, nog onder, onder kan. Uh, daarvoor had ik een Excel sheet gemaakt. Die uh, voor uh, elk van die nummertjes die erboven staat, 1, 2, 3, 4, uh, dat zijn de. Plekken van de overgangen tussen twee planken. En um, dat is dus ook waar de pinnen zitten. Uh, dat zijn stalen pinnen van 6 mm en, en overal een, uh, een schroef. En een... hoe noem je zo'n ding ook alweer? Nou, zo'n rond ding met een gat erin ertussen. Dan de planken en dan aan de andere kant weer een rond ding met een gat ertussen en een schroef erop. En, um, dat houdt het allemaal goed bij elkaar. En kan, daarmee kan ik ook uh, nog verstellen uh, als blijkt dat alles uh, te dicht op elkaar zit nadat de kurk erin ligt. En dan is het tijd voor de proefrit. Ik heb hier een uh, door iemand zelf overgespoten radionlock met een vrij zwakke motor erin om even te kijken of het iets doet. Dus deze valt zou ik dat niet zo heel erg vinden. En ik eh, rij inderdaad even analoog. Eh, lekker ouderwets. Ik heb natuurlijk nog analoge locomotieven in mijn collectie. Eh, als tweede heb ik een Anna-lokomotief gepakt, maar dan ook vanaf een andere hoek. Eh, mijn beredenering was dat als een oude Anna-lokomotief met wagons, met daarin alle overgebleven schroeven en ijzer waar eh, de helix op kan, dan komt het wel goed met de meeste van mijn treinen. Zoals je ziet, de Anna rijdt keurig naar boven, zonder anti-slipbanden, met uh, alle wagons erachteraan en uh, zonder, uh, ja, met wat dealspin, maar goed, ik vind het toch uh, dat het redelijk goed gaat. En uh, ik ben erg tevreden met uh, mijn bouwsel tot nu toe. Ik ben nu bezig de uh, kurk uh, eronder te leggen Ja, dat, is dus, uh, dat was het moment dat ik erachter kwam dat alle berekeningen eigenlijk niet klopten. En het is al een beetje passen en mee te zijn om het uh, goed, uh, de, um, um, ja, goed op de planken te krijgen. Um, en ik moet ga, mijn hoofd gaan breken over hoe ik dit nu aan ga sluiten op de tafel die ik uh, gebouwd heb. Die ik nu eigenlijk meer als uh, opslagplank voor hout uh, gebruik. Maar tot zover deze aflevering. Um, ik hoop uh, dat je dit leuk vond. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe en tot een volgende keer. En vol gas naar beneden denderen was niet zo'n goed idee.